Zo is het toch gelukt? Hé hey, Roosje, oh Roosje. Hé hey, Annabel. Hé hey, Blackjack, hé hey, Blackjack. Goed zo, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé hey, Blackjack. Oh Roosje, Annabel doet een beetje spookachtig. Hé hey, Annabel. Niet doen, Annabel, niet doen. Annabel, niet doen. Eigen bak is die leeg. Het zou kunnen. Ja, die is leeg. Ja, dan weet ik niet wat ik moet doen. Oh, en de bel. Hé, hey, Roosje. De Appaloosa zitten eten goed. In het zit anders weer niet. Net als elke